Melinio probeert als trendsetter de collectie steeds up-to-date te houden. Een belangrijk aspect hierbij is dat we de klanten genoeg inspiratie kunnen bieden, zodat ze ook de collecties kunnen volgen en de nieuwe evoluties in parketland kunnen beleven. Hiervoor kunnen ze terecht op onze website, waar een inspiratieblog werd aangemaakt en waar we dieper ingaan op de diverse interieurtrends, of op onze Pinterest-pagina, waar diverse projecten worden uitgelegd die werden gerealiseerd door onze partners. Wenst u op de hoogte te blijven van de nieuwe interieurtrends of zoekt u meer inspiratie? Kom dan langs op onze beurstand, Palais 6 214.